In deze video zie je hoe je een opdracht in Microsoft Teams kunt maken en kunt inleveren. In een klasseteam staan de opdrachten in het kanaal Algemeen. De opdrachten verschijnen hier in de tijdlijn, zoals deze opdracht, en alle opdrachten van de klas staan bovenaan bij Opdrachten. Als je een opdracht opent. Via View Assignment, dan zie je de instructie en soms een bijlage. Als je die bijlage wil bewerken, klik je erop. Dit is een Word document. Dit Word document is leeg. Je kunt het bewerken via Document bewerken en bewerken in Browser. Klik hierop. Nu kun je je opdracht uitvoeren. Als je klaar bent, klik je bovenaan op sluiten en op inleveren. De docent ziet dan jouw schrijfopdracht en jij bent klaar met de opdracht.